De plexer is echt knetterpopulair volgens mij. Ja, dat gaat goed. Hè? Ja, dat gaat heel goed. Ja. Maar wat, en het is natuurlijk ook fijn, hè. de plexer is een apparaat waarmee je dus met bliksemschietjes, zo noemen we dat maar, ja. um, je oogleden kunt liften. Ja, onder andere. Onder, ja, ja, maar we hebben het er eigenlijk toch ook al een keer eerder over gehad dat de oogleden heel goed zijn en de kaaklijn, ja. toch? Maar ja. ik ben daar wel, dus zoals ik al zei, wel voorzichtig in om ja. te, gewoon te adviseren. Maar wat ik dus vind he, bij de Plexar, ja. het is dus een, een fantastische manier om zeg maar, zonder operatie je oogleden te liften en dus inderdaad nu ook een beetje dus je kaaklijn te verstrakken... Maar het ziet er best heftig uit. Nou ja, het gewoon, ja, het is ook een heftig. En het feit is, is daar zitten nogal wat... Het uh, geeft heel veel vragen, ook in onze praktijk, hoe dat nou... Uh, ja, hoe behandel je dat nou afloop? Want je ziet namelijk uh, uh, uh, rood, roodheid, ja. allemaal, allemaal hele kleine Precies. rode... Verwondingjes boven je oog. Ja. Uh, menselijk is om daar aan te gaan krabbelen. Ja, zeker. Nou, weet je, ik heb uh, eerst, in eerdere filmpjes heb ik dat eigenlijk relatief, uh, toch wel redelijk duidelijk wel gezegd. Zo van, uh, tussen drie en acht weken roodheid. Ja. Uh, drie dagen zwelling, uh, of drie dagen zwelling en zeven dagen korstjes. Nou, dat klopt ook allemaal. Ja. Maar we dus hebben Dus net die... na de behandeling, dag één, twee en drie, zijn je ogen niet alleen rood, maar ze zijn echt ook... Dik. Dik, ja. En daarna neemt het, dat vocht neemt af en uh, heb je de korstjes. Dan heb je de korstjes. Nou, voorheen was dat echt zo, was eh, nou, anderhalf jaar, nu een jaar geleden, anderhalf jaar, Fysi Dermablend. Je hebt de eerste dagen heb je dus zwelling en je hebt die korstjes. Nou, die Fysi Dermablend kan ervoor zorgen dat het een beetje wat weker wordt. Dat weker. De korstjes. De korstjes. En ze willen, we willen het liefst dat die korstjes zo droog mogelijk zijn en dat ze er gewoon vanzelf afgaan af gaan. Ja, het is, ik vergelijk het een beetje met een chemische peeling. Ja. Um, je huid doet eigenlijk zelf het werk daarna. Ja, nou ja, dat, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, zo zou je het kunnen zeggen, maar het feit is: is wat je wil met de Visi Derma Blend is niet om te camoufleren, maar je wil, uh, je wil ervoor zorgen dat uh, er geen hyperpigmentatie komt. Als je dat afdekt, dan. Ja. Dan wordt die huid ademt. Dus dat, dat wordt eigenlijk daar komt er gewoon een beschermend laagje of een laagje komt er overheen en daardoor kan die wond wat vochtiger worden. Ja. Dus je gaat, dus dat hoor ik wel eens bij patiënten. Ja, het is niet beter om het gewoon droog te laten. Ja, dat is zo, maar je wil natuurlijk niet het risico. Ik wil het risico niet lopen dus dat iemand hyperpigmentatie, hyperpigmentatie krijgt. krijgt. Dus wat je nodig hebt, is eigenlijk een product die enerzijds dus de, de hyperpigmentatie tegengaat. Liefst ja. ook niet één keer in de twee uur moet smeren, wat met de andere SPF's ja. maar nodig is. Liefst eigenlijk ook nog een beetje camoufleert. En liefst eigenlijk ook nog ervoor zorgt dus dat het niet zo vettig. Of afsluitend is. Nou, dat hadden we, daar heb ik heel lang naar moeten zoeken. Wat adviseer je bij Korsjes? Oké, okay, nou, nou. En, um, wat ik adviseer, we hebben daar heel lang naar gezocht. Uh, dat is eigenlijk de Epions, met een SPF van ja. 50. En dat heeft ook, uh, die ook wat camouflerend werkt. Dus dat is wat we nu adviseren. En daar zit ook een zonnebrandkerm in? Daar zit dus een zonnebrandkerm in. Erin. Ja. Tweede, er zit een beetje een kleurtje in. Dus dat is ook altijd wel te fijn, fijn altijd als je met die korstjes rondloopt. Ja. Dat is een tweede. En het derde is, en dat is eigenlijk wat belangrijkste nog, nou, je hoeft het niet zo vaak te smeren met een reguliere zonnebrandcreme. Reguliere zonnebrandcreme. Um, dan moet je namelijk elke twee uur herhalen, want dan loopt die werking. Ja. Want het is juist heel belangrijk, uh, ook bij blauwe plekken, maar ook bij korstjes, is dat je je beschermt tegen de zon. Juist, ja. zo is het. Want anders krijg je hyperpigmentatie. hyperpigmentatie en dat zijn bruine vlekken in je gezicht. Ja. Maar het andere punt is, en dat uh, is ook dus dat je met uh, uh, dat die uh, epions. epions, de ook voor zorgt is dus dat de dat wondgenezing zoveel min mogelijk in de weg zit. Want het feit is dat die crèmes, dat iedereen eh, nou, SPF, maar ook bijvoorbeeld de vroeger visi blend, ja. Die zijn allemaal een beetje wat dikker. Ja. En dat sluit het helemaal af. En dat afsluitende zorgt ervoor dus dat die genezing, ja, dat het gewoon een beetje vochtig wordt, die korstjes. En dat is juist niet wat je wil. Nou weet ik, nou ben ik, heb ik zelf een chemische peeling gehad. Het jeukt. Ja. Ja, je kunt het niet helemaal vergelijken. Het is natuurlijk wat anders, maar ik weet het. Dat zodra het er een genezingsproces in gang wordt gezet, gaat iets jeuken. Ja. Mag je krabben? Nee, je mag dus niet krabben. Wat moet je doen als je als je jeuk hebt? Als je jeuk hebt, zijn er een aantal dingen wat je kan doen. Nou, koelen werkt over het algemeen. Ik wou dat zeggen nat koud washandje. Nat koud washandje, nat koud waterhandje, uh, jeuk. Mag ik het een beetje wetenschappelijk vertellen, of heb je zoiets van... Oh, ja, tuurlijk. Nou, jeuk komt ervoor dus dat eigenlijk ja, bepaalde mestcellen ja. uh, worden geactiveerd. Ja. En uh, door gewoon een koud, nat washandje of gewoon wattenschijfjes die nat zijn... Ja. dat 10 minuten of 20 minuten is, zorgt voor 30% dat eigenlijk die mestcellen ja. die dat jeuk veroorzaken ook worden gereduceerd. Dus dat is net zo goed eigenlijk als zo'n pilletje. Oh ja. Dus gewoon doen, dat is prima. Uh, tweede, en dat uh, kan je dus uh, gewoon met een pilletje, dat, is een, uh, dat kan je ook gewoon bij het kruidvat halen. Ja. Uh, en, uh, uh, en, en springen, als je jeuk hebt. Is dat zo? Werkt dat bij jou? Nee, ja, afleidend. Oh. <laughs> Zoekafleiding. <laughs> <laughs> Als je maar niet gaat krabben. Nee, als je maar niet gaat krabben. Dat is eigenlijk en, het advies. En ja, goed, je kan met mentholcreme en zo, maar dat wil je eigenlijk allemaal niet te veel op die wond smeren. Want daar speelt het namelijk ook mee. Zo min mogelijk irriteren. Zo min mogelijk irriteren. Ja, wat mensen doen, is ze smeren er heel veel op. Ja. En dan, en dan komt dit. En dan komt die crème. En dan komt die crème. En ik moet eerlijk zeggen, individueel gezien zou het misschien ook prima kunnen werken. Want het feit is, is al die crèmes hebben allemaal werkende stoffen. Ja? Mm -hmm. En allemaal werkende stoffen. En ik moet eerlijk zeggen, dan is het altijd bij jou dat je komt wat is nou de beste crème? Wat is, ja, maar die kreft, Ja. Ja. Het feit is. Dat is net zoals, wat is het beste dieet? Het feit is, is dat er enorme variatie zit, in, eigenlijk in die huidtypes. En die droge huid, eh, het, nee, al de, van wat je, dan, eh, wat je allemaal dan leert, ook in die blogs, en daar schrijf je ook over. Eigenlijk is dat niet helemaal waar. Want het feit is, is die crèmes... Zie me boos kijken? Nee hoor. Nee, maar die crèmes, als je maar één deel van die crème daar slecht op reageert, werkt die ja. niet. Dus je zult altijd wat moeten uit moeten ja. proberen. En ik zeg altijd, keep it simpel. Ja. Dus hou je bij één ding. Wat goed werkt. Maar even, ja. wat mijn punt is, is um, met, dus de, met, de, uh, met na de plexer ja. heb je dat dus nog meer, want het is veel dunner. Ja. Dus die huid gaat veel meer reageren. Ja, snap ik snap je? dat. Dus dan kan je dus geen mentholcreme en al die dingen erop doen. Geen zingen. eucalyptus ja, allemaal Geen laat. eucalyptus allemaal even lekker laten rusten. En het feit is, is, als het dan heel rood is, ja, of als het dan nog rooier wordt, ja, dan moet je dan niet boos gaan worden op, op de zelf op Mag je wel reinigen, je huid? Ja, dat mag. belangrijk is is om niet uh, heel erg zo van... Uh, alles maar eruit te halen. Uh, alles proberen af te halen. Hè? Zo van ja. heel precies. Oh, het moet echt helemaal brandschoon zijn. Dat is niet goed. Dan kan je beter maar een klein beetje viezigheid hè, van die crème of weet ik veel laten zitten. Want als je echt maar alleen maar loopt te boenen. Dat zorgt ook weer voor hyperpigmentatie. Ja, Last but not least, na hoe lang ben ik weer toonbaar? Ja, nou, het feit is, is de eerste week ben je gewoon niet toonbaar. Nee. De roodheid ja. kan tussen drie en acht weken zijn. Dat is wel belangrijk. Het kan ook langer zijn. Dat is wel ook belangrijk. Ja? En in veel gevallen gaat hij gewoon achterweg? Het gaat allemaal weg. weg, allemaal weg. Belangrijk is, is geen zelf, erop smeren. Geen hormoonzalf? Geen hormoonzalf. En vooral echt hechte rust hebben. Je kan je voorstellen, als je, van, goh, ik wil, nou, als je een, een plantje wil laten groeien, laten groeien, helpt het ook niet om eraan te trekken. Snap je wat ik bedoel? Een mooie omschrijving. En het feit is, is, je moet die huid optimaal inzetten, optimaal uh, genezen. Uh, je moet ook optimaal beschermen, ook dus als die korstjes weg zijn, kan je dus wel met beschermende crèmes, en waar echt, het zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, die moet je dan erover zetten, want die huidbarrière, ja. die is verstoord en dat zorgt voor die roodheid. En daar moet je gewoon heel rustig in zetten, maar als jij continu maar blijft smeren, continu blijft rijven, elke keer dan denk je ervan dat je heel erg verzorgend bent en dat je het nog sneller bent, eigenlijk zorgt het ervoor dat het nog langer gaat duren. Dus je moet ook een stukje daarin geduld. Ik wou het zeggen, geduld is een schoonzaak. zaak.